Huis nou, dus Waalbanddijk 74 gaat helemaal gesloopt worden. Prachtig huisje uit 1906. Komt je aan? En niet veel verderop, namelijk nog geen